Naar aanleiding van de release van de film Kick S2 organiseerde Kraft Maga Academy in Antwerpen een bootcamp vol oefeningen en spannende opdrachten om zelf een superhero te worden. Kom op, jongens, zo nou, Vandaag ben ik Coronel Stars and Stripes. Ja, de aard hand is wel nodig. Want soms moet je dan niet alleen de fysiek, maar ook de mentaal bijbrengen bij, bij sommige van de jongens. En ja, zoals wij weten, onze maatschappij is steeds harder, dus wij moeten ook aarde aanteren. Het concept vandaag uh, is een bootcamp dat we organiseren om mensen te leren zichzelf een beetje te verdedigen. Uh, in analogie met, met het kick gebeuren op televisie tegenwoordig of, op, of in de film, is het zo dat we proberen van gewone mensen die eigenlijk niet gewoon zijn om in agressiesituaties te komen, uh, te leren omgaan met agressie. Dit is Michiel. Dankzij M&M mag hij samen met zijn vrienden deze bootcamp meevolgen. We zijn al van vanochtend uur bezig, tot nu, non-stop. En we hebben echt al heel veel aangeleerd. Als je een, een slag geeft op iemand zijn hoofd, wordt hij heel verward. Dus gaat die even niet meer present positief zijn. Zo reset hij zijn computer, omdat hij gewoon volledig van nul moet terug opstarten recht te komen staan, want die op de grond gaan liggen natuurlijk. En dan ben je wel lang dus... Ah ja. Maar de focus bij Krav Maga ligt niet enkel op het fysieke. Het begint eigenlijk allemaal bij de-escalatie. Ze leren eh, de, het gevaar af te winnen, ze leren een, situatie, een confrontatiesituatie te ontlopen. En dan leren ze de combatters dat zijn gevechtsbewegingen. De jongeren die bij ons komen zoeken, komen meestal onder impuls van de ouders. Omdat de ouders denken dat kinderen niet meer veilig zijn. Ze zoeken daar een oplossing voor, ze plaatsen een alarmsysteem en ze komen naar de kruidbag Zelfs S'avonds als je alleen loopt, een bepaalde streep in de kamp, natuurlijk, heb je camp, natuurlijk. Ze hebben wel een schrik om op straat Als Michiel na deze bootcamp zou aangevallen worden, zou hij het helemaal anders aanpakken. Dus zoals het gisteren gebeurd zou ik niets kunnen gedaan hebben. Maar nu? Zou ik mij toch al kunnen proberen verweerd hebben, maar wel ook op, bij disco en zou ik um, ja, misschien nog toch kunnen weggelopen zijn.